Zaterdag, dus welkom bij de nieuwe weekvlog En staat wat op mijn scherm Auto is alweer weg Dan had het vast niet belangrijk geweest <lacht> We zijn op Tunesië En eigenlijk hebben we vandaag een vrije paardendag Dus dat betekent dat buiten een beetje vloggen En paardrijden we dus niet zo heel veel hoeven te doen Ik ben heel blij Want mijn jas is gemaakt Deze Dat is mijn winterjas Waar ik minder blij mee ben is als je afvalt En dan hou je heel veel ruimte in je jas over En dan is het best koud dan komt de wind namelijk van onderaf zo door je jas heen. Dat vind je nu fijn. Ja, dus het is zoals het is. Kom, dan ik zelf veranderen. Hier komen we bij de pennymeisjes. Eén uh, pennymeisje is hoefjes aan het lakken. Twee andere pennymeisjes houden toezicht. Ze hebben beide een eigen pony. Dus het is me niet geheel duidelijk waarom hun dan niet lakken. Maar uh, ze zitten hier gezellig uh, het manegeleven te beleven en bel bel laat het allemaal maar over zich heen komen koud ja oh. ja nou ik denk dat het wel meevalt Bel. Bel. volgens mij voelt bel helemaal niet koud aan nee bel voelt echt niet koud aan en onder de deken voelt ze ook gewoon normaal maar het voelt hier op haar hals hetzelfde bijna hetzelfde als hier onder de deken dus gewoon lekker warm je bent wel heel mooi hoor bel Helpt dat, dus met je oren. Wat weer goed met je oortjes, ja? Zijn je oortjes weer braaf? Mogen er weer aan zitten? Ik vond het niet zo leuk dat de oortjes geschoren werden. Dus misschien moeten we dat maar gewoon niet meer doen. Nee, yeah, brave pony. Yeah. Maar nu mogen we er gewoon weer aan zitten. Een beetje aan het Dat vindt ze weer goed. Dat komt misschien ook omdat ze een pedicure krijgt. Oké, okay, we kunnen. Um, het is vandaag... We moeten even een bril opzetten. Ja. Mama, we moeten even een bril opzetten, want ze is ook net en loof. En dun! Nou, kijk. We gaan vandaag heel veel in de schoenen kledingbak gooien. Kijk. Moeder heeft een witte broek. Is een beetje groot. Ik heb al mijn te kleine schoenen. Ja, het is een hele grote tas. En vandaag gaan wij we weer rijden. En ik heb er zin in. Ja, we hebben eigenlijk niet veel bijzonders vandaag. Nee, nee liet het niet. dat liet niet. is ook wel eens lekker. Ja, het is vandaag zondag. is hier van de was weer eens gestreken. Dat is ook leuk. Ja, en ik heb weer een stuk van mijn kamer opgeruimd en mijn kast. En nu lekker. Na de paard hebben vanmorgen op land gestaan. Dat is ja, dat is heel, heel uniek fijn. In november. En dan uh, lekker rijden. Gisteren heeft mijn moeder ook heel veel gefilmd van het rijden. En vandaag weet ik het niet. Misschien wel, misschien niet. We zien het allemaal wel. Oké okay, jongens, het is een beetje donker. Maar ik heb cupcakes gemaakt, zo. Samen met mijn vader. Dit zijn keto-cupcakes, als ik het goed zeg. Armen, kun je ja. Zitten, denk Ja. Dat hebben we gemaakt met allemaal palletjes. Misschien kunnen we hem beneden wel zitten. de bescherming zetten. Dus ja, dat wil dan, En we hebben vandaag springles. We gaan ons best doen om er nog wat te filmen. Want de camera deed het een beetje raar. Maar ja, we hebben het weer opgelost. En ik hoop dat het ook zo blij blijft. Uh, vandaag is de hele bak volgebouwd met een parcours. En wel omdat er zondag uh, wedstrijden zijn, springwedstrijden. En Tess mag meedoen op Henja, dus dat is wel spannend. Met Bel uh, kan het natuurlijk ook wel, alleen het is toch makkelijker met Henja. Dus om het te proberen, begint ze even met Henja in het echte parcours. Ja. Stil blijven zitten. Even loden moet je niet te maken. Je moet wel gelijk hoog maken. Zo hoog? Valt wel mee. Oké, okay, kom maar. Let op hem met je onderbeen. Deze, ben je die laatste glossprong iets te verzichten? Voel je dat? Ja. Jij gaat ervan uit dat hij voor je af gaat. Alleen hij heeft jouw hulp de laatste gloskrong nodig. Zo, laat wenden hier, laat. Stil zitten, achterover. Zo ja, dat is mooi, Dorpele. Nog een keer zo. Zo ja, buitenstuk, buitenbeen, de grenzen. Jij blijft stil zitten met je lichaam. Zo ja, uitstekend. Nu even mijn hand veranderen. Daar zit de jury, doe even mijn nee. Daar is bovenin de jury. Okay. Tess moet groeten, Nu die luistert niet. En dan moet je zondag voor je dan daarvoor doen. Oké, okay. doe eerst even vol proberen, doe je niet zomaar, maar doe eerst even proberen. Ja, dat zag ik al gebeuren. Je iets te ja. Zo, die laatste knop moet je juist het been bij komen. Kom maar. Zo ja. Zo, op tijd wenden. Stil zitten. Je moet het eigenlijk zoeken dat je iets scherper ervoor bent. Je moet even boos worden op jezelf. Zo ja. Hou me in het midden. Stil zitten onderin aan. Zo ja. Daar kan je iets tegen gaan houden. Goed hoor. Oké, ja, nou druk ze er mooi doorheen. Zag je dat? Ja. Zo, so, ik zit in de kantine. Maar ze is aan het rijden hoor. gaat nu naar nummer twee. Oh, een boekje eraf. Dan naar drie. zie blauw-witte. Oh. Een bochtje maken. Een bochtje maken. En dan naar die geel-zwarte. En Steef zit zich, het zit er weer op deze dingen te zeggen. En dat is Zo, en dan gaat ze weer naar boep. Volgende. Gaat ze nu naar nummer 5, dat is die zwart-roze. Okay. Mm -hmm. Daarna de vlag. Ja, dat is natuurlijk best wel flink ja, Een paar keer wel. Ja, toen is een airballer. Dat is echt syriën. Die heeft ook gewoon een film geval. Ja, dat klopt. Je hebt ook een sprongetje. Je vergeet nog een sprong. Oh, gelukkig. Oké, okay, ze is weer begonnen. Het was erg snel. Maar ze gaat nu beginnen met één. Dus ik ben op tijd. Nou, eerst achterste balken naar de voorste balk. Ho! Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat is zes, en dan zeven en dan daar die oranje. is de laatste. Nummer acht. Ja, een klaar. Goed gedaan, mama. Ik ga er even voor zitten. Zo? Kim gaat ook op een kortje doen, net dus zoals ik en mijn moeder. Het begint weer bij 1, de gele. Dan de volgende, de oxen. Gaat ze naar die blauwe. Volgens mij zie je er nummer 3 ook bij. Dan nummer 4, is dus even 4AB. Hopen. Nummer vijf, nummer zes en zeven. En dan nummer achter in het hoekje. Dat was het parcours van de Donderdag en het wordt al snel donker en de muziek staat onwijs hard. Dus dat is wel minder makkelijk met filmen, want dan krijg je natuurlijk auteursrechtelijke probleempjes. Verona die gaat straks in de molen, dat doet Elisa even. Want die was gisteren bij het springen daarna toch wel een soort echt moe, dat snap ik ook wel. En dit weekend ga ik met haar een concoursje springen, volgens mij 80, dus dat is sowieso al een ding. En nu ga ik Verona puffen, want die heeft een aantal dagen binnen gestaan. En of het daardoor komt of door iets anders, dat weet ik niet, maar ze hoest. En ik wilde liever nog geen kuur ingooien, dus ik ga eerst even puffen. Het is eigenlijk hetzelfde als een kuur, alleen dan gericht op de longen en niet op iets anders. Dus dat ga ik nog even doen. En dan is de donderdag voorbij. Tess is thuis, die is bezig met haar werkstuk over Japan. Jazeker. En die moest nog een aantal dingen voor school doen. Dus die is heel braaf thuis bezig. Dus een korte dag vandaag op stal. En dat op de donderdag. als hij naar mij komt... Ja, dan kom ik wel naar jou toe. Even serieus. We blijft eten. Ja, eten gaat natuurlijk voor medicijnen. Dat sowieso, dat snap ik ook wel. Maar goed. Er kon ze heeft eten. Ze is terug in haar box. Kijk maar. Tadaa. Het is donker. Nu ziet hij ze veel meer. Ik ga naar huis.